Hey Annabel, kijk eens bel! Oh, wat je hebt een vies oog. Kijk eens. Oh, Annabel. Moet je ook schoonmaken? Kom eens. Oh, het vies. hey. Oh, Annabel. hey kom eens. Je hebt gerold, ik zie het. Hé, hey, Blackjack! Ik moet even mijn vingers zo Black Blackjack! Zo kan het. Hé, hey, Blackjack! Ja, nou Annabel, je mag er toch heen. Kijk eens. Oh, Annabel. Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé hey Blackjack, kom maar Blackjack. Ik moet even een zak meenemen. Ik hoor Joyce. Hé hey Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh Blackjack. Ik moet even naar binnen. Mag dat Blackjack? Oh Blackjack. Oh, de bel. Oeh, hier is goed te lopen. Hé, hey, Black Jack! Hé, hey, Joyce, kom maar Joyce! Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce! Ho, Joyce! Ik moet even een zak pakken. Hé, hey, kijk eens Black Jack! Wat een vizigheid hier! Wat een viezigheid. Ja, die is op de grond en die is leeg. Die is nog niet leeg. Hé hey Blackjack, kijk eens Blackjack. Ik gooi hem naar buiten Blackjack. Goed zo Blackjack. Hoi oh George, kom maar George. Kijk eens Jos! Hoi George. Hé oh hey Annabel.